Ja, want die, die, die discussie over het aardgas in Slochter is weer helemaal actueel. Ja. Marcus Bakker verwoordt wat nu de meeste politieke partijen inmiddels zeggen. Ik hoop het. Uh, maar, uh, laten we zeggen, dus ik, heb, ik ben nagegaan in, in een aantal stukjes uh, van zaken die toen speelden en hoe ze nu gelegen zouden hebben. Ben ik uh, het aardgas nagegaan als interessante kwestie, ook voor mensen van nu, ook jonge mensen van uh, nu. Maar hij waarschuwde al voor de verzakkingen. En hij waarschuwde voor de verzakkingen. Dat deden trouwens ook meer partijen in 1960. Dus toen de kwestie voor het eerst aan de orde uh, kwam. Maar in 1965 had hij gewoon toe moeten staan dat Den uil met, met zijn 60-40 regeling kwam. Waardoor 40% naar de NAM, de oliemaatschappij, ging van de aardgasbaten. Uh, Geld dus, naar uh, het grootkapitaal. Daar moet ja, een doorn in het oog zijn geweest. Ja, maar ook dus dat ze daar de beschikkingsmacht uh, over kregen. En hij... Uh, Boog zich dus over de eerste parlementaire behandeling van de jaarrekening van de NAM. in december 1967. en constateerde dat volgens zijn berekeningen. Dat er een kwart miljard uh, ontbrak. En dan ben ik nagegaan. dat tussen 65 en december 67. in juni 67. het kabinet. de Jong vergadert. dat ze aan de orde hebben gesteld in uh, Rome. Of het soms een idee is dat uh, Italië aardgas uit Nederland uh, krijgt, in plaats omdat, van uh, dat de het uit Rusland... anders uit de Sovjet-Unie krijgt en de Koude Oorlog gebied dat er geen handelsrelaties met de oorlog zijn. En Groningen dan gratis, eventueel uh, gas leveren, nou ja gratis. Luns heeft een voorstel gemaakt. Andreotti, de man van wie ik uh, de film Il Divo hè, vanwege zijn maffia-relaties uh, heb uh, gezien, zegt van die, dat aanbod van de NAM is mij te duur, doe een ander aanbod. En het schijnt zo te zijn dat uh, het eigenlijk uh, gratis naar uh, Italië is gegaan. Gratis wil zeggen voor 2 cent, laten we zeggen dus per gewone centen per kubieke meter. Maar dat betekent dus dat er A, dus een enorme gasstroom is gaan leiden in het geheim. Want het was van allemaal, Nederland naar Italië? Het was illegaal. En huh? dat allemaal om, om Rusland dwars te zitten. En het was allemaal illegaal. Het valt dus ook niet te controleren in de boeken. Hè? Zelfs tegen die 1 cent, wat is er uitgekomen? Dat zijn allemaal interessante vragen om te stellen. Misschien interessanter dan dat verschil tussen die 5 en die 2 miljoen hè, van uh, de laatste dagen. Dus uh, in de Kamer, want het gaat hier om 100 miljard en misschien om honderden miljarden. Als het niet alleen naar Italië is gegaan, maar ook naar Frankrijk, Duitsland, België en ga zo maar door. Voor dezelfde prijzen, ja, zoals wat, wel wat, wordt beweerd. Wat, wat, wat u zegt... En wat Marcus Bakker dus heeft aangestipt, die ja. tijd al, is dat de Nederlandse overheid dus gas leverde ja. aan andere landen, in ieder geval aan Italië, ja. onder de prijs. Ja. Tegen uit de politieke overwegingen. Tegen overwegingen. Uit politieke overwegingen. Koude oorlog. En, en een, een, een snelle berekening op een servetje levert dan een bedrag op van ja. 100, 100 miljard. 100 miljard die men eigenlijk ten koste van wat het, laten we zeggen, in Nederland opgebracht zou hebben, als het daar op een rustige manier over de verloop van de tientallen jaren daarna had, laten we zeggen, verstrekt aan de afnemers. Ja. Ten opzichte daarvan is 100 miljard verdwenen, als, laten we zeggen, professor Kersten zegt, als hij daar commentaar op geeft, dat het niet alleen aan luns lag, ...omdat in het verlengde hiervan het aan een reeks van landen is geleverd... ...dan wordt de zaak nog erger gemaakt en gaat het niet om 100 miljard... ...maar gaat het dus om een veelvoud van 100 miljard die gewoon kwijt is gespeeld... ...terwijl ondertussen de bodem verzakte. Dat zijn allemaal interessante dingen om over na te denken voor de Groningers vandaag ja. uh, de dag. Nou, daar zal Marcus Bakker II uh, dan uh, in Groningen voor moeten zorgen. Ja, dat zou uh, goed zijn. Maar wat heel interessant is, want dit moet nog bewezen worden natuurlijk... Nou, het, het, het, het, het wordt op, aan vele kanten wordt dit, wordt dit verteld. Ik heb het eigenlijk zelf opgepikt, omdat er een quiz was onder scholieren. En die vraag was van uh, wie heeft uh, in de jaren zestig uh, het uh, Groningse aardgas uh, gratis uh, naar Italië laten gaan. En dan was het juiste antwoord, was Jozef Lunt. Kijk. En ik ben die vraag nog eens nagegaan. En daar ben ik toen eens de achtergronden van na En nou. ik heb op internet gezocht uh, naar een bron. En die bron blijkt dan uiteindelijk de geheime kabinetszitting van 2 juni 1967 te zijn, waarin staat dat het de bedoeling is dat er een aanbod wordt gegeven, wordt gedaan aan André Interessant is dat Marcus Bakker zegt, er moet geld naar Groningen. Ja. Een miljard per jaar. Hij zegt, niet te snel dat gas, want uh, pas op voor, voor verzakkingen. Het zijn de argumenten die je nu precies terugziet. Ja. We willen nu die gasproductie omlaag brengen. Ja. We, willen, we willen Groningen uh, schadeloos stellen. Het is wel 50 jaar later en ondertussen ja. is dat gas stroomt nog steeds hè, ja. naar West-Europa. Want we kunnen het wel hebben over, de, over de, de kaal die dicht gaat. Maar er gaat nog steeds gas naar Italië en ja. naar Duitsland enzovoort enzovoort. Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Wat zijn eigenlijk de jaarrekeningen van dat geld? Waar zit dat verstopt? Want zelfs als je het voor 1 cent doet, voor 1 eurocent per ja. kubieke meter, betekent 10 miljard kubieke meter in Italië 100 miljoen per jaar dat binnenkomt. Waar staat dat in de boeken? De boeken zijn geheim. Nou, u bent uw passie nog niet verloren, merk ik. Nee.